En zo hadden we eigenlijk elke dag nieuwe avontuur. Het drijfveer is toch wel altijd het creatieve proces. Zet dat ding weg! Weet je, ze schreeuwen altijd meteen in Amerika. Ja. Heel autoritair, <laughs> uh, daar kon ik niet zo goed mee omgaan. We hebben gewoon drie maanden lang geproduceerd. Het is ook eigenlijk licht geven aan de duistere kant. En uh, ja, ik sta liever aan de lichte kant, zeg maar. Nu gaan we uh, vooral komende jaar richten op, uh, op de States. Het is eigenlijk gewoon een kinderdroom, dat ik de steeds verover. Het is gewoon craziness. Mark Zuckerberg die noemt het heel mooi een belichaamd internet. We gaan niet meer naar plekken. platte pagina's, maar we gaan naar plekken toe waar we dingen kunnen doen. Ik vond het gewoon hartstikke gaaf. Ik denk ook dat we in die metaverse ook veel onafhankelijker zijn van bijvoorbeeld traditionele financiële instellingen. Ja, het is een het is een nieuwe gedaante van het internet ik ben hoopvol dat uh, punt 1 uh, facebook niet in staat is om in zijn eentje zo'n mm. heel metaverse te bouwen mm. ik zit in in de in de in de oog van van de orkaan ja. en je vraagt mij kijkers buiten de orkaan ja, wat wat zal er gebeuren als we gewoon met z'n allen vandaag het besluit nemen om het gewoon maar niet te doen ja.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 De mensen die bij mij komen, die, die worstelen vaak al best wel lang met het aannemen van de verkeerde mensen. Ik heb ook bedrijven geholpen waarbij de, de groeidoelstelling gewoon ver achterbleef. Omdat ze iedere keer mensen aannamen die ook weer heel snel waren vertrokken. Het kost geld, het kost van energie, het frustreert. Iemand kan heel goed passen binnen een rol, maar als hij niet past binnen je cultuur, dan houdt het ook op. Allemaal impact, vond ik wel iets van. De ervaringen die je opdoet, dat heeft gewoon impact en invloed op, op, op je vooroordelen. Of AI volledig de mens kan overnemen? Nee, dat denk ik niet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 eiwitpoeders. Iedereen met zijn telefoon druk bellen en dat en dit doen. Als jij zo over je mensen praat, dan snap ik ook wel dat is je weg en dat ze geen rug doen. Dan in één keer goed en gewoon even goed kantoren erbij, sportschool erbij. Dan zit ik tel te eens te kijken en dan denk ik, ja dat vind ik mooi. Daar word ik echt blij van. Ik ben professioneel gamer. Professioneel gamer? Ja, ik zeg het altijd e-sporter. Bij FIFA ben ik, word ik een van de vele. En bij PES ben ik nu de top van de wereld. Ik leef er wel echt goed van. Ja? Ja. Dan heb ik uh, een gesprek met ze gehad. Ze hebben ze me uitgenodigd om naar Altreffer te komen. Uh, drie kinderen. Hoe oud zijn die? Vier. Eén, uh, die is bijna twee. En pas geboren. En er komt nog een baby aan. Gamen maakt een kind eigenlijk beter. Ik heb school wel wat gespijbeld om te gamen. Hmm. Ik <laughs> wil motivational coach worden. Jongeren die professional gamer willen worden, die eigenlijk aanlopen tegen het mentale aspect. Zolang ik dat aan kan, wil ik professional gamer zijn. Ja.